In deze missie ga je zelf een beeld manipuleren. Dit doe je met het programma Pixlr, een gratis online foto-editor. Het beste werkt dit programma in de Chrome browser. Ik laat je eerst zien in deze video wat het programma allemaal kan. Navigeer nu in je browser naar pixlr.com/nl. Kies dan voor Pixlr E, het fotobewerkingsprogramma. Je komt nu op de homepagina terecht. Aan de linkerkant zie je een menu, met daarop bijvoorbeeld schablonen voor wanneer je een speciaal formaat voor een social media platform of iets dergelijks zou willen maken. Een bibliotheek met foto's die je kunt gebruiken, maar meestal start je met het laden van een foto. Dat kan vanaf je computer. Ik heb bij deze missie een testfoto toegevoegd waarmee je de editor kunt leren kennen. Download de foto vanaf onze site en importeer hem in de editor. Na het openen kom je vanzelf in de editomgeving terecht. Nu jij. Open je testfoto. De editor heeft een aantal menus en vensters. Ik laat je kort de belangrijkste zien. Bovenin zie je het hoofdmenu. Bij bestand kun je bijvoorbeeld een nieuwe foto openen, je beeld opslaan, exporteren of printen. Bij bewerk kun je iets ongedaan maken. Een stapje terug, zeg maar. Ik kom daar later nog even op terug. Een selectie kopiëren en heel handig, achter iedere menuoptie zie je de toetsenbordcombinatie die je ook kunt gebruiken. Plakken of je afbeelding draaien. Deze drie opties sla ik even over. Maar met aanpassing kun je je foto aanpassen. Bijvoorbeeld zwart-wit maken. Pas de kleurbalans aan. De kleurbalans is hoe je verschillende kleuren digitaal mengt. Of maak hem negatief. Ben je niet tevreden? Dan kun je met de menuoptie Bewerk en Maak Ongedaan één of meerdere stappen teruggaan. Kijk maar, nu ben ik weer bij het begin. En bij de menuoptie filter kun je speciale effecten op de foto loslaten. Ik vind zelf altijd de effecten galerij heel handig. Je ziet dan al een beetje wat het resultaat gaat worden. Dan laat ik je daarna het gereedschapsmenu zien. Links zie je het gereedschapsmenu. Ik laat je de belangrijkste gereedschappen zien. Ik begin met de pen en de kwast. Deze zijn bijna gelijk. Hiermee kun je tekenen. Wanneer je een gereedschap aanklikt, en dit geldt voor alle gereedschappen, verschijnt er hierboven een nieuw menu met instellingen. Ik kan bijvoorbeeld het kleurpotlood kiezen en de dikte instellen. Heel dik of dunner. Voor de penseel hetzelfde. Nu jij. Test beide gereedschappen. Dan het vergrootglas. Daarmee kun je in- of uitzoomen. Ook hier weer een instellingenmenu. Nu jij. Dan de gum. Logisch om stukjes van je foto weg te gummen. En het emmertje om gedeeltes te vullen. De kleur kun je hier kiezen. Klik op de voorgrondkleur. Die andere is de achtergrondkleur. Kies jouw kleur en vullen. Iets selecteren kan met één van deze drie gereedschappen. Met de lasso kun je een selectie tekenen. En dan bijvoorbeeld kopiëren en plakken. Of een vlak selecteren. Maar je zou ook de Magic Wand kunnen gebruiken, het toverstokje. Hiermee selecteer je een bepaalde kleur. Zo kun je ook iets van de ene naar de andere foto kopiëren. Nu jij. Dan nog het pijltje om iets te verplaatsen. En een aantal effecten. Bijvoorbeeld liquify, iets vloeibaar maken. Probeer ook de verschillende instellingen uit. Vervagen, om iets onscherp te maken. Nu jij. Als laatste wil ik je nog de teksttool laten zien, maar daarvoor kun je het beste eens naar de rechterkant kijken. Daar zie je namelijk nog een aantal vensters. Een venster om te navigeren en de lagen. Je bewerkte foto bestaat straks uit allemaal lagen bovenop elkaar. Zo kun je iets uit je foto selecteren, kopiëren en dan plakken. Je ziet dat er een laag bovenop verschijnt. Met daarin het stukje dat je gekopieerd hebt. Lagen kun je uit of aanzetten. En vergrendelen of ontgrendelen. En eventueel ook weer weggooien. Wanneer je nu op het tekstgereedschap klikt, zie je dat er een tekstlaag bij komt. Het lettertype, de kleur en de grootte kun je aanpassen. Als je op het huisje klikt kom je weer op de homepagina terecht. Nu jij. In deze video heb je ontdekt hoe je met het programma Pixlr zelf foto's kunt bewerken. In de volgende video ga je jouw foto bewerken.